IJmeren vernieuwd. IJmeren is een woningcorporatie die een relevante rol speelt in de maatschappij. We zijn niet alleen van de stenen, maar vooral van de mensen. We werken met ziel en zakelijkheid om de huurders en kopers van onze woningen, mensen met een sociaal of middeninkomen, een veilige en prettige woonomgeving te bieden. Met alles wat daarbij hoort. In de afgelopen jaren is dat een flinke uitdaging gebleken. We hebben te maken met de verhuurders- en saneringsheffing. En door de economische crisis is de woningmarkt sterk aan het veranderen. Hoe kunnen wij als IJmeren blijven doen waar we goed in zijn? In de afgelopen jaren hebben we daar samen over nagedacht en maatregelen genomen. Met strakke sturing op huurinkomsten en het verkopen van bestaand bezit streven we naar hogere inkomsten. We verlagen onze kosten met minder personeel en minder kantoren... ...en investeren minder in bouwproductie en wijkaanpak. De nieuwe organisatievorm is per 1 januari een feit. We hebben helder voor ogen wat onze belangrijkste doelstelling is... ...de klant centraal. Wat betekent dat precies? Bij alles wat we doen stellen we onze huurders en kopers centraal. Hoe kunnen we onze diensten nog beter afstemmen op hun wensen? Dat is de vraag die we ons continu blijven stellen. We ontdekken steeds meer wie onze klanten zijn en hoe we maximaal kunnen samenwerken met onze stakeholders en partners. In het nieuwe IJmeren staan we nog meer open voor dat type constructieve samenwerking. IJmeren herbergt een enorm netwerk van specialisten, elk met zijn of haar unieke talenten. Wij geloven dat we al die kennis nog efficiënter kunnen inzetten door intern en extern beter te gaan samenwerken. In het nieuwe IJmeren hebben we de schotten tussen afdelingen daarom weggenomen. Dit betekent dat elke medewerker zijn of haar talent op meerdere plekken in de organisatie kan gaan inzetten. Ook geven we medewerkers ruimte om die samenwerking te zoeken. Zowel binnen IJmeren als daarbuiten. We maken het beter voor onze klanten. We gaan dus actief op zoek naar mensen en instanties die ons daarbij kunnen helpen... En zo vergroten we als IJmeren ons netwerk steeds verder en zorgen we dat we een relevante rol blijven spelen in de buurten waar we actief zijn. We blijven ons met ziel en zakelijkheid inzetten voor onze missie, mensen laten wonen, leven, groeien. In 2014 starten we met het nieuwe IJmeren. Samen gaan we ervoor.